Ik kook vers uit de beerputs. En dat doet mensen zo'n beetje schrikken. Geen paniek. Ik werk met verse producten, met lokale producten, met ambachtelijke producten. Maar ik trek een beerput open zoals dat jullie thuis een koelkast open zouden trekken. En ik kijk daarin naar de ingrediënten, de producten die bij de mensen op tafel zijn gekomen. En maak daar een bereiding mee, vaak los van recepturen. Gewoon in welk seizoen zitten we, welke producten hadden die mensen, welke technieken waren er voorhanden. En daar ga ik experimenteel mee aan de slag. En door af te wijken van... Kookboeken van recepten maakt het, het ook veel meer creatief en merk je ook dat dat vaak ook wel chefs en producenten van ambachtelijk voedsel de dag van vandaag aanspreekt om met die oude smaken totaal nieuwe dingen te doen.